14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Rut Superzat, 63 jaar en als ondernemer in Nijmegen. Het is tijd voor een realistische blik op het verkeer. Voor zowel fietsers, voetgangers als auto's. Dus niet van flessenhals naar flessenhals. De doorstroming op de doorgaande wegen krijgt weer prioriteit. Voor zowel bewoners, ondernemers als de Nijmeegse economie. Bedrijventerreinen zoals hier achter Winkelsteeg moeten altijd goed bereikbaar blijven, zodat er ruimte is voor groei van zowel bestaande als nieuw te vestigen bedrijven. Zo houden we werkgelegenheid voor de maakindustrie en de praktische scholen vast in het Nijmeegse. Natuurlijk moeten er woningen bij. En dat is te realiseren op voormalige bedrijventerreinen binnen de grenzen van Nijmegen. Maar wel met respect voor de bestaande bedrijven. De Stadspartij biedt voor iedereen de ruimte om te wonen in leefbare, groene...